Hallo, ik ben Stefan. Vandaag neem ik je mee op een werkdag op de Academie Gezondheidszorg. Opleiding Verpleegkunde. Ga je mee? Zeven jaar geleden ben ik bij Saxion komen te werken bij de Academie Gezondheidszorg. Ik had een passie voor, voor ontwikkelen, voor mensen ontwikkelen, voor mensen iets bijbrengen... ...en een passie voor technologie en bij de studieroute Gezondheid en Technologie kwam dat heel mooi samen. Ik ben docent, docent aan de eerste en tweedejaars, geef ik les over zorg, innovatie en ondernemerschap. Studenten maken bij mijn lessen kennis met de technologie in de zorg. Hoe kan je dat implementeren, hoe kan je dat veilig en vaardig gebruiken? Daarnaast ben ik begeleider van projectgroepen, tweedejaarsstudenten. Die zitten in een projectgroep en die werken aan een onderwerp uit de praktijk. Daarnaast ben ik ook nog mentor van een eerstejaarsgroep. Dan ben je begeleider, studieloopbaanbegeleider. En naast die werkzaamheden heb ik nog een andere taak. En dat is, ik zit in een projectgroep gericht op onderwijsvernieuwing. En ik ben lid van de curriculumcommissie. commissie Dat is een hele hoop. Op dit moment vind ik het allerleukste in mijn werk dat ik zitting heb in die projectgroep onderwijsvernieuwing. Dat we samen met allemaal inhoudsdeskundigen het nieuwe onderwijsvorm proberen te geven. Waarin we een aantal hele belangrijke onderdelen nastreven zeg maar. En dat is in ieder geval dat er flexibiliteit in het onderwijs zit. Waardoor studenten dus keuzes hebben. En binnen die onderwijsvernieuwing vinden we die eigen regie en eigen verantwoordelijkheid voor de student heel wezenlijk. Wij, wij geloven erin dat studenten met elkaar en van elkaar leren en dat daar een studiecoach uh, sturend is. Om die student intrinsiek gemotiveerd te houden, uh, streven we ernaar dat de student zoveel mogelijk in de praktijk leert. Dus praktica en werkcolleges en minder hoorcolleges. Zijn we dan alleen maar praktisch bezig? Nee. Wij bespreken ook met elkaar de theorie. Dus we gaan in die learning community ...gaan we met elkaar discussiëren over de theoretische onderbouwing voor je praktisch handelen. Dat zorgt voor verdieping van het vak. Ik was tien jaar fysiotherapeut, toen was ik tien jaar manager... ...en in die managersfunctie en ook in mijn fysiotherapie functie... ...was ik altijd gericht op innovatie, op vernieuwing. Ik probeerde mijn medewerkers, probeerde ik daarin te sturen... ...en daar kwam ik wel eens tegen weerstand aan, wel eens tegen moeilijkheden aan... ...toen dacht ik, hoe kan ik dat nou in de toekomst verbeteren... Uh, en toen dacht ik, dan moet ik bij de basis beginnen, dus bij de zorgprofessional van de toekomst. En de zorgprofessional van de toekomst zit hier bij ons op school. En uh, zo was ik gemotiveerd om bij Saxion te gaan werken bij de Academie Gezondheidszorg. Ja, ik vind het ontzettend leuk om te werken bij Saxion. Het is een hele jonge en dynamische leeromgeving waar we allemaal aan het leren zijn. Studenten brengen veel dynamiek. Het zijn jong, jong, jong volwassenen die aan het ontwikkelen zijn, die met elkaar aan het leren zijn, die aan het groeien zijn en veranderen. Je uh, ja, vertelt in ieder geval je verhaal zo enthousiast mogelijk. Ik, ik ben iemand die brengt energie over en zo hoopte ik de studenten echt te stimuleren, te enthousiasmeren. Voor het onderwerp. Je krijgt daar de mogelijkheid voor binnen Saxion om daar jezelf in te ontwikkelen. Je hebt cursussen daarvoor, je wordt door collega's geholpen, onderwijskundigen die begeleiden je om je les zo goed en compleet mogelijk te maken. Voor vijf jaar ben ik, ben ik doorontwikkeld. Wij, wij geloven in een leven lang leren, dus ook voor de docenten, ook voor medewerkers. Daarin stimuleert Saxion ook heel erg. Ook wij zitten in learning communities. En ontwikkelen ons. Dus ik zie mijzelf als een doorontwikkelde docent en een doorontwikkelde coach. De docent krijgt in het nieuwe leren een nieuwe rol. Dat is de rol van studiecoach. Maar ook de rol van coach in het leerproces. En daarnaast ook nog de coach als assessor. Dus het afnemen van, van, van bekwaamheid. Beoordeling van of iemand voldoet aan de gestelde eisen. En dat zijn hele uitdagende nieuwe rollen.